Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Ik ben er als het misgaat tussen u en de overheid. Ik help u als u vastloopt, Bijvoorbeeld met de gemeente, de politie of de Belastingdienst. Ik ben er voor u. De Nationale Ombudsman staat klaar voor u wanneer het misgaat tussen u en de overheid.